Tegen het einde van 2020 zullen we met ons allen ongeveer 59 biljoen gigabyte data of gegevens hebben geproduceerd. En volgens Statista zal dat bedrag tegen 2024 opklimmen tot 149 biljoen gigabyte. Wie kan zich morgen eigenaar noemen van die data, van die gegevens? En van welke data en onder welke omstandigheden? Hoewel die vraag op het eerste zicht een goederechtelijk thema is, is het meer dan waarschijnlijk dat eigendom op data in de toekomst geen goederechtelijke eigendom in de eigenlijke zin zal en hoeft te zijn. Het probleem met data vandaag is in essentie een probleem van verlies aan controle. In het bijzonder een verlies aan exclusieve controle, exclusieve toegang, exclusief gebruik. En dat is een probleem dat zich vooral stelt bij zogenaamde cloud-toepassingen. Exclusieve toegang, exclusieve controle, dat zijn attributen die normaal gezien erga omnes kunnen worden gegarandeerd met zakelijke rechten. Iedereen weet, eigendom gaat gepaard met Oezus, abusus en Fructus. Wel, dat is een probleem met hedendaagse datatoepassingen. Vroeger was de situatie veel eenvoudiger. Bij analoge producten zijn datagegevens namelijk automatisch steeds geïncorporeerd in een lichamelijk goed en op dat lichamelijk goed kan dan een zakelijk recht worden gevestigd. Wel, dezelfde redenering gold eigenlijk voor de eerste generaties van computers. Oorspronkelijk werden gegevens opgeslagen op afzonderlijke media zoals floppy disks en CD-ROM's en daarop kan men eigenlijk dezelfde redenering toepassen. Later kregen pc's meer opslagcapaciteit, dus ging men data gaan opslaan op harde schijven en men bleef eigenaar van de computer of de harde schijf. Maar vandaag de dag worden gegevens steeds vaker niet langer opgeslagen in de fysieke nabijheid van de persoon die die gegevens creëert. Het type voorbeeld van die situatie kennen we als cloudopslag. Privépersonen maken backups van hun bestanden of de foto's op hun smartphone op de cloudservice van Dropbox, Samsung, Google of Apple bijvoorbeeld. Maar denk ook aan webmaildiensten zoals Gmail. Dat zijn allemaal voorbeelden van clouds. Ondernemingen maken dan weer massaal gebruik van cloudopslagdiensten, bijvoorbeeld om grote bestanden en databanken op te slaan. Nu, naast die bewust gecreëerde data is er ook zogenaamde machine-generated data, gegevens die zonder onmiddellijke menselijke tussenkomst tot stand komen. Zo slaan alle moderne auto's allerlei rijgegevens op en worden er over het streaminggedrag van mensen analytische gegevens bijgehouden. Wel, die machinedata zouden in de toekomst 80% van alle data uitmaken. Nu, in al die gevallen, dus zowel bij die clouds als bij die machinedata, behoort de drager van de data goederechtelijk toe aan iemand die niet noodzakelijk een inhoudelijke link heeft met de data. In deze prestatie ligt de klemtoon dan ook precies op die situatie. Het is een logische reflex geweest voor juristen om in dit verband terug te grijpen naar de zakelijke rechten. Het eigendomsrecht is traditioneel immers precies opgevat om die exclusiviteit te garanderen door de attributen van oezus, abusus en fructus. Eigendom, zo klinkt het, laat de eigenaar toe om zijn of haar goed, en hier dus data, te volgen en te reivindiceren. Via eigendom zouden data bovendien onbetwist deel uitmaken van het vermogen van de eigenaar en dus ook van een eventuele failliete boedel of nalatenschap. Er zou ook pand en beslag mogelijk zijn. En in dat verband verwijs ik graag naar de presentatie van professor Jokke Baak. Toch is het mijn overtuiging dat het beter is om de denkpiste van het goederenrecht te sluiten. De antwoorden op de vraag om meer controle moet en zal namelijk komen uit andere rechtstakken. En met name. op Europese normgeving zijn gestoeld. Dat probeer ik u vandaag althans mee te geven. En ik, dat is Simon Geijerget, postdoctoraal onderzoeker voor het FVO bij de Universiteit Gent. Ik heb mijn doctoraat geschreven over de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde digitale producten, zoals e-books, door te verkopen, en werk momenteel aan een postdoc-project over datacontracten. Professor Baak maakt u in deze virtuele sessie. Van de 46e cyclus Delva vertrouwt met de praktische kant van het digitale goederenrecht Delegelata. Ik hoop u daarentegen te onderhouden met een tikje theorie en de situatie Delegi Ferenda. Dit is onze dagorde. Ik probeer eerst een weg te wanen door de verschillende betekenissen van het begrip data en hun relevantie voor juridisch onderzoek. Vervolgens probeer ik het huidige en toekomstige Belgische goederenrecht daarop toe te passen. Daarna verschuift de aandacht noodzakelijkerwijze naar de Europese wetgever. Ik behandel daarbij eerst initiatieven uit het verleden. Vervolgens ga ik in op wat de toekomst brengt. Ik sluit deze presentatie af met een conclusie. Om een juridische analyse uit te voeren is het eerst nodig om te weten waarover we eigenlijk spreken. En in dit geval gaat het over data. Het blijkt zeer moeilijk om data of gegevens, dat zijn synoniemen, in algemene bewoordingen te definiëren. Het begrip kan dan ook verschillende betekenissen hebben. De semiotiek onderscheidt drie soorten van data in functie van de graad van abstractie en die indeling wordt tegenwoordig ook vaak overgenomen in de rechtsleer. Data kan ten eerste in de semantische zin worden begrepen. Het begrip is dan synoniem van informatie. Wie in die betekenis over eigendom of controle op data spreekt, heeft het dan over de exclusieve toe-eigening van bepaalde informatie. Bijvoorbeeld de informatie, Michel Tison, is decaan van de Gentse rechtenfaculteit. Ten tweede, en iets minder abstract, kan data in de syntactische zin worden opgevat. Het gaat dan om informatie weergegeven door tekens, zoals cijfers en letters. Iets concreter zou je kunnen spreken van een patroon van tekens, ongeacht waar dat patroon wordt nagebouwd. Straks een voorbeeld. Tot slot is er data in de structurele zin. Dat is eigenlijk de meest concrete lezing. We hebben het dan over data in structurele zin, wanneer het gaat over een concreet patroon dat in een bepaalde lichamelijke Lees fysieke drager aanwezig is. Het gaat met andere woorden om een patroon dat op een gegeven tijdstip slechts aanwezig is op één bepaalde plaats en dat bijvoorbeeld gevormd wordt door elektrische impulsen. Die termen die slaan op data of gegevens in het algemeen, niet noodzakelijk op digitale data, maar als het gaat over digitale data, dan kunnen we daar een aantal concepten uit de informatica naast zetten. Het is namelijk zo dat data in de syntactische zin overeenkomen met wat informatici aanduiden als de logical layer, terwijl data in de structurele zin zijn gelinkt aan een physical layer. Hoe moet u dat zien? Wel, neem nu het voorbeeld van de zin, Michel Tison is de decaan van de Gentse rechtenfaculteit. Wel, die kennis, die informatie over Michel Tizot. Wel, die zit, eh, dat, dat, dat is eh, informatie, data in de semantische zin. Zetten we die zin echter letterlijk in een Word-document op onze PC en eh, versturen we die naar een andere computer, dan kunnen we daar het onderscheid maken tussen data in de Structurele versus syntactische zin. In de syntactische zin zijn de bestanden, die verzameling van data, die in de beide computers aanwezig zijn, zijn dat dezelfde data. Maar in de structurele, in de concrete betekenis niet. In de structurele betekenis, op het niveau van de physical layer, zegt men dat de data die aanwezig zijn, in de ene computer niet de data is die aanwezig is in de andere computer, simpelweg omdat zij zich fysiek op een andere locatie bevinden, namelijk in een andere computer, in een ander object. Waarbij het er dus niet toe doet dat die inhoudelijk wel overeenkomen. Data krijgen meestal juridische aandacht in de syntactische zin. Men zegt dan dat data zich enerzijds eenvoudig en snel laten kopiëren met een grote accuraatheid en anderzijds dat ze non-rivaal zijn. Dat is een economische term die erop wijst dat verschillende personen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van hetzelfde object, dus data, zonder dat het object daardoor wordt opgebruikt, wordt geconsumeerd. Die twee eigenschappen maken data zo moeilijk te plaatsen in ons burgerlijk recht. Het is mogelijk om data op oneindig veel wijzen in te delen, waardoor het onmogelijk is om een algemeen juridisch statuut voor alle soorten van data te bedenken. Ik had het eerder al over machinedata, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw rijstijl die een auto tegenwoordig bijhoudt, maar denk ook aan raw data, ruwe data, ongeordende data die gebruikt worden om te worden verwerkt. Wel, dat zijn allemaal voorbeelden van types data. Sommige data wordt daarin boven aangeduid met beeldspraak. Denk aan een e-book, een bureaublad enzovoort. Maar denk ook aan de term digital content of digitale inhoud. Uiteindelijk komen al die begrippen terug neer op data. In deze presentatie ga ik enkel in op digitale data. Het doorlopende voorbeeld is de situatie waarin data zich fysiek bevinden op een toestel dat eigendom is van iemand anders dan de persoon die meent aanspraak te hebben op die data. Dat betekent dat bijvoorbeeld niet aan bod komt in deze uh, presentatie, dat is alle problemen rond cryptovaluta, cryptotokens en dergelijke meer, situaties waarin data een bepaalde waarde vertegenwoordigen in gevolge gemaakte afspraken. Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt als we het Belgische goederenrecht loslaten op de drie verschillende betekenissen van data. Semantisch betekent data hetzelfde als informatie. Nu, exclusiviteit op informatie dat lijkt juridisch zeer moeilijk te aanvaarden, behalve in de zeer uitzonderlijke situatie waarin die informatie wordt beschermd op grond van een intellectueel eigendomsrecht of als bedrijfsgeheim. En dan nog. U zal het bijvoorbeeld met mij eens zijn dat het niet is omdat ik schrijf dat bijvoorbeeld Michel Tizon de decaan van onze faculteit is, dat ik daardoor plots de exclusieve eigenaar van die informatie word. Wel, in het licht van de vrijheid van meningsuiting worden data in de semantische zin dan ook uitgesloten van het debat over eigendom op data. Nu zal het u misschien verbazen, maar eigenlijk is er ook weinig discussie over het goede rechtelijke statuut van data in de structurele zin. Het meest concrete concept van data die zich op één plaats in de ruimte bevindt, bijvoorbeeld op een CD-ROM of op de harde schijf van een computer. Zoals ook Koen Swinnen schrijft in zijn bijdrage in TPR, is het namelijk onbetwist dat het statuut van die data goederenrechtelijk meegaat met dat van de drager waarin de data is opgeslagen? Iedereen is bekend met de regel van de natrekking. Die brengt bij onderroerende goederen mee dat het eigendomsstatuut van alles dat bestendig deel uitmaakt van een grond ook deel uitmaakt van die grond. De rechten van de eigenaar van de grond strekken zich in beginsel dan ook uit over alles wat vastzit in de grond. Wel, die natrekkingsregel is een veruitwendiging van het zogenaamde eenheids- of zelfstandigheidsbeginsel dat geldt voor zakelijke rechten. Dat is de regel dat een zakelijk recht betrekking moet hebben op een juridisch zelfstandig voorwerp. Alles wat onzelfstandig is moet aanknopen bij een goed dat wel zelfstandig is. Data zijn in de structurele zin een patroon dat zeer concreet aanwezig is in een bepaald voorwerp. Alhoewel valt te betogen dat dat betekent dat data in die zin lichamelijk zijn, valt er niet te ontsnappen aan de vaststelling dat data steeds een onlichamelijk deel uitmaken van een ander goed. Bijgevolg strekt de eigendom van een drager van data zich ook uit over de data in structurele zin, die daarin fysiek Aanwezig zijn. Een gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat zekerheidsrechten en beslagen die betrekking hebben op zo'n drager zich ook uitstrekken over de data daarin. Die data bevinden zich in, namelijk in het vermogen van de eigenaar van de drager. Nu pas op: het nut van dat goederenrechtelijk statuut is vrij beperkt. Het feit dat een drager bepaalde data bevat, sluit namelijk niet uit dat derden inhoudelijk dezelfde data, dus lees dezelfde data in structurele zin, hebben en die ook kunnen gebruiken. In dezelfde lijn strekt het eigendomsrecht over die drager zich niet uit over reproducties die van de data worden gemaakt naar een andere draad, eh, drager. Voor de data zelf is er met andere woorden niet daadwerkelijk een exclusief use utendi, nog een exclusief use abutendi. Veel interessanter is dan ook data in de syntactische zin, dus een patroon ongeacht waar het wordt geproduceerd. Mijn opinie dat ik ook in mijn doctoraat heb verdedigd, is dat het idee van rechtelijke bescherming van data in de syntactische zin botst met een ander beginsel uit het goederenrecht. Het specialiteitsbeginsel of het vereiste van de individualiseerbaarheid. En dat beginsel dat kennen we eigenlijk allemaal. Het is het beginsel dat wil dat zakelijke rechten, anders dan verbindenissen, niet kunnen slaan op genera, maar enkel op species, op individualiseerbare eenheden. Om een voorbeeld te lenen van de peetvader van ons buurlijk recht, Henri de Page, men kan zich nooit de eigenaar noemen van een pen, maar enkel van deze pen hier in mijn hand of die pen daar op de tafel. Goederen moeten met andere woorden in een zekere zin lokaliseerbaar of schaars zijn. Wel, voor mij is dat criterium niet voldaan bij data in de syntactische zin, omdat het onmogelijk is om te weten waar die data zich overal bevindt. Maar pas op, daarover zijn ook veel andere opinies. Mocht men eigendom erkennen op data in syntactische zin, dan zou dat enerzijds betekenen dat een eigenaar ook een volgrecht heeft en dat hij zijn data ook exclusief kan revendiceren en dat die data als onderdeel van zijn vermogen ook het onderpand van al zijn schulden zou uitmaken. Anderzijds zou zo'n eigendomsrecht op data heel wat nieuwe problemen met zich meebrengen. Ten eerste, wie zou er als eigenaar moeten worden aangemerkt en op welke basis? Bijvoorbeeld in het geval van machinedata die in uw auto wordt gecreëerd. Bovendien zullen er zich situaties voordoen van gelaagde eigendom. Bijvoorbeeld de eigenaar van een harde schijf die blijft nog steeds eigenaar van de schijf en van de data daarin in structurele, concrete zin, wel wat gebeurt er indien er tegenstrijdige aanspraken zijn ten aanzien van die data daarin. Meer fundamenteel echter clasht de erkenning van zo'n eigendomsrecht met de regels van de intellectuele eigendomsrechten. Een recht dat slaat op een voorwerp, noem het een patroon, dat zijn houder toelaat om dat voorwerp te volgen, waar het ook gereproduceerd wordt, wel, dat is eigenlijk bijna de definitie van een intellectueel eigendomsrecht. Zoals de meeste Duitse rechtsgeleerden, moet er volgens mij dan ook worden besloten dat de erkenning van een soort eigendomsrecht op data in de syntactische zin eigenlijk zou neerkomen op de creatie van een nieuw intellectueel eigendomsrecht dat naast de vele bestaande intellectuele rechten zou komen te staan en daar mogelijk mee kan botsen. Mijn opinie is dan ook dat men momenteel enkel aanspraak kan maken op data die niet fysiek aanwezig zijn in een drager waarvan men eigenaar is, door een omweg te maken via rechten die eventueel op die data kunnen van toepassing zijn. Ik kom hier straks nog op terug, maar dit betekent voorlopig dat men enkel rechten kan doen gelden, jegens derden die bepaalde data houden, door zich te beroepen enerzijds op contractuele afspraken, bijvoorbeeld uw afspraak met uw cloud service provider aan wie u data verstuurt en toevertrouwt, of anderzijds op wettelijke rechten, zoals een intellectueel eigendomsrecht, bijvoorbeeld auteursrechten, die u mag genieten op bepaalde data. Vervolgens kan men wel zeggen, wat het geval is naar Belgisch goederenrecht, dat men eigenaar is van die rechten en dat betekent dan ook dat u die rechten op hun beurt kan in pand geven, in beslag nemen, reivindiceren enzovoort. Maar buiten die situatie is het volgens mij niet mogelijk om exclusieve, noem het eigendomsachtige aanspraken te hebben, hebben op data in syntactische zin. Nu, of men natuurlijk in een concreet geval die rechten heeft, wel, dat hangt af van geval tot geval. En dat is jammer, maar dat volgt mijn zinsdienst onvermijdelijk uit de karaktertrekken van data. Het kan gewoon niet anders. Nu, volgens mij hoeft dat evenwel ook niet anders. Want ik zal u zo dadelijk aantonen dat er eigenlijk al een paar interessante rechten bestaan waarmee u alvast aan de slag kan en dat de Europese Commissie van plan is om de rechten op digitale data uit te breiden. maar laat ons eerst snel eens kijken naar wat er verandert met het nieuwe goederenrecht. Waar het oude burgerlijke wetboek ten eerste het eenheids- en specialiteitsbeginsel enkel impliciet huldigde, zal het nieuw burgerlijke wetboek bevestigen dat die principes op zakelijke rechten van toepassing zijn. Het blijft bij gevolg mogelijk om dezelfde redeneringen als daarnet toe te passen op data. Ten tweede heeft de wetgever een aantal interessante terminologische verduidelijkingen aangebracht. Een goed, het voorwerp van zakelijke rechten, is nu uitdrukkelijk gedefinieerd. Het goederenbegrip omvat enerzijds vermogensrechten, wat de meerderheidsvisie van vandaag bevestigt. Het staat anderzijds op voorwerpen dat overeenkomt met wat we tot nu toe zaak noemden. Dat blijkt ook uit de Franse tekst. Data zijn in structurele zin, Iets wat te onderscheiden is van personen en dieren, zodat data wellicht een voorwerp kunnen vormen. Het kan worden waargenomen en gemeten, zodat het gaat om een lichamelijk voorwerp. Maar, zoals gezegd, het eenheidsbeginsel verhindert volgens mij dat ze zelfstandig het voorwerp uitmaken van eigendom. De Visser, De Buisson en Co. schrijven in het Belgische verslag voor AIPPI een meer genuanceerde mening neer. Volgens hen laat het nieuwe Burnet-wetboek meer ruimte toe om te oordelen dat data vatbaar zijn voor eigendom. Even in de marge. Het is spijtig dat de wetgever het woord zaak in het Nederlands per se heeft willen vervangen door het woord voorwerp. Aangezien dit ten eerste de lezing van oude teksten zal bemoeilijken, ten tweede leidt tot een inconsistentie met de Franse tekst, maar vooral ten derde omdat het begrip voorwerp eigenlijk juridisch een functioneel begrip is, dat in het recht slaat op alles wat niet het onderwerp, maar het voorwerp is van iets. Ieder recht, en niet alleen een zakelijk recht heeft namelijk een voorwerp. Op de koop toe gebruikt het nieuwe BW het woord voorwerp ook in diezelfde functionele betekenis zoals blijkt uit de omschrijving van eigendom. Maar goed, dat terzijde. Moet de Belgische wetgever nu al dan niet tussenkomen om de al dan niet exclusieve toegang tot of controle over digitale data te regelen? Wel, als u het mij vraagt, is het antwoord op dit moment nee. Nee, want het is nu beter om de Europese ontwikkelingen over dit thema af te wachten. Dus laat mij toe om u nu even mee te nemen naar wat in het bijzonder de Europese Commissie allemaal aan het uitspoken is, op het vlak van data-eigendom en dergelijke meer. Het is al sedert een jaar of tien dat er zowel in de Duitse rechtsleer als door de Europese Commissie wordt opgemerkt dat data een steeds waardevollere bron worden en dat data op die manier een belangrijk deel van de Europese economie uitmaken. Niettemin stelt men vast dat er tot op heden geen uitdrukkelijk statuut is voor data, hoe die juridisch moeten worden benaderd. Tegen die achtergrond werd er overwogen of het al dan niet nodig zou zijn om tussen te komen. En argumenten die uit dat verband worden opgeworpen, is ten eerste de rechtszekerheid. Er is in heel veel gevallen geen duidelijkheid over aan wie data. Toebehoort in welke mate anderen data mogen gebruiken van een derde. Ten tweede, efficiëntie. Vandaag de dag worden data nog steeds gecontroleerd of um, geregeld in tal van contracten, die telkens met iedere partij afzonderlijk moeten worden afgesloten en die uiteraard geen werking erga omnes hebben. Ten derde is het een belangrijke bekommernis, in het bijzonder van de Europese Commissie, dat lidstaten van de Europese Unie mogelijk zouden aparte eigen regelgeving invoeren voor data en op die manier versnippering binnen het Europese landschap in de hand werken. Maar ten vierde zou dat volgens de Europese Commissie intruisen tegen een belangrijke nieuwe beleidsdoelstelling. U moet je weten dat de Europese Commissie af en toe en niet zelden met de grote trom nieuwe grote beleidsdoelen aankondigt beleidsdoelen die dan later door latere samenstellingen van de Europese Commissie al dan niet worden herhaald of uitgewerkt. En één zo'n beleidsdoel dat al dateert uit 2010, dat is het idee van een digitale agenda voor Europa. Met andere woorden, de EU moet meer digitaal worden en op die manier onder andere zijn concurrentiepositie ten opzichte van de Amerikaanse en Aziatische markt versterken. Wel nu, binnen die digitale agenda is één initiatief dat dan later is uitgewerkt het idee dat er een digital single market, een digitale eengemaakte markt, moet komen. En in het kader van dat beleidsdoel van die digitale eengemaakte markt zijn er al tal van initiatieven genomen die ondertussen al dan niet uh, zijn omgezet in A hard law. Denk bijvoorbeeld aan een hervorming van het auteursrecht, maar ook aan bijvoorbeeld de verordening vrij verkeer van gegevens. Wel nu, binnen het kader van die digitale eengemaakte markt, heeft men zich sinds 2018 tot doel gesteld dat er een echte European data economy moet komen. Een Europese data-economie en daarin moet er onder andere worden gegarandeerd dat data toegankelijk en overdraagbaar zijn. Het is in dat verband relevant dat de Europese Commissie in de eerste voorstellen enkel oog had voor machine generated data, machine data zonder directe menselijke tussenkomst gegenereerde data, maar dat men dat in de laatste beleidsdocumenten Langzaamaan is beginnen verlaten. De volgende vraag was dan, ja, hoe moet die toegankelijkheid en die overdraagbaarheid van die data in de data-economie dan precies worden gewaarborgd? En dan waren er allerlei uh, opties die zich uh, aandrongen en verschillende opinies die daarover werden geuit, vooral in de Duitse rechtsleer, opnieuw waarvan er een heleboel uh, doctrineartikelen schrijven dat eigenlijk de bestaande regels die we vandaag kennen voldoende zijn. Men kan gebruik maken van overeenkomsten, maar ook octrooien en bedrijfsgeheimen bieden in geringe mate weliswaar bescherming voor bepaalde data. Het uh, ontvreemden van data kan verder een strafrechtelijke inbreuk uitmaken of strijden met oneerlijke handelspraktijken of een onrechtmatige daad zijn. Anderen daarentegen vonden dat het misschien tijd werd voor nieuwe wetgevende tussenkomsten. En één mogelijke piste daarbij was een hervorming van het bestaande intellectuele eigendomsrecht op databanken. Het geval wil namelijk dat er reeds in de jaren negentig in de EU een uh, intellectueel recht gecreëerd is voor niet data maar databanken alleen het probleem voor de hedendaagse manier van werken met data is dat men daar in heel veel gevallen niet zal ondervallen dus dat men niet voldoet aan de voorwaarden om onder dat databankenrecht bescherming te krijgen. Die bescherming komt namelijk ten eerste enkel toe aan geordende verzamelingen van data, wat betekent dat raw data daar bijvoorbeeld niet onder vallen. Maar het moet ook gaan over een databank waarin er een wezenlijke investering is gebeurd, zodat particulieren nooit databankenrechten zullen houden in de regel. En ten derde, die wezenlijke investering moet zitten in het verzamelen van de gegevens en niet in de productie van de gegevens, terwijl dat die productie nu net tegenwoordig de duurste uitgavenpost is. En dan is er nog een derde scenario dat naar voren werd uh, geschoven en dat is de eventuele creatie van een nieuw exclusief recht op data. En het is uiteraard... Die laatste mogelijkheid die ons hier interesseert. Bon, een nieuw exclusief recht op data dus. Het idee van zo'n recht was afkomstig van de Duitse auto-industrie, die zoals we ondertussen wel weten erg gespecialiseerd zijn in data. Dat zij afkwamen met dat idee mag niet verbazen, want een auto vandaag genereert gemiddeld blijkbaar 25 gigabyte aan data per uur. Nu, uiteraard heeft dat idee van een nieuw exclusief recht op data heel wat voeten in de aarde gehad. En er stelden zich dan ook tal van vragen over de creatie van zo'n nieuw mogelijk erga-omnes-recht. Ik noem er een paar. Ten eerste is er de natuur van dat eventuele recht. Hoewel auteurs het ook wel over data-eigendom hadden in de eigenlijke zin, lijkt de meerderheid van de auteurs tegenwoordig te aanvaarden dat zo'n recht eigenlijk een intellectueel eigendomsrecht zou zijn. Ik ben daar persoonlijk mee akkoord, zoals gezegd, omdat data in de syntactische zin, als een patroon dat overal kan worden gereproduceerd, niet voldoet volgens mij aan het goede rechtelijke criterium van de specificiteit. Ten tweede waren er een heleboel discussiepunten over de modaliteiten van dat eventuele recht. Ja, eerst en vooral, wie zou er dan de rechthebbende worden? Moet het gaan om iemand die een investering heeft gedaan, waardoor dat de data tot stand kwamen? Moet het gaan over een persoon in de fysieke nabijheid van de opgeslagen data? Wat doen we dan met data die door verschillende handen zijn gegaan? Bijvoorbeeld verschillende schakels in de productieketen, zoals bijvoorbeeld bij uh, auto's die uh, worden samengesteld uit verschillende onderdelen. Wel, De antwoorden op die vragen zijn lang geen sinecure, waardoor het überhaupt twijfelachtig is of er voor alle soorten van data eigenlijk wel een eenduidig aanknopingspunt valt te vinden om een recht toe te kennen aan bepaalde titularissen. Ten tweede en in dezelfde lijn, ja, wanneer is data uw of mijn data? Hoe grens je iets af dat essentieel ja, niet rivaal, niet afgrensbaar is, iets wat on, onvolgbaar is? Met andere woorden, rechtsonzekerheid troef. Andere vragen die zich stellen, ja, welke bevoegdheden zouden er dan precies toekomen aan die rechthebbenden? Uh, en hoe zou dat recht zich dan verhouden ten opzichte van andere rechten, bijvoorbeeld de bestaande zakelijke en intellectuele uh, rechten? Het is meer fundamenteel trouwens de vraag of een exclusief recht op, op data eigenlijk wel wenselijk is. Zo'n zo recht zou twee doelstellingen nastreven. Een efficiëntere toewijzing van data op de markt, en het stimuleren van creatie en delen, sharing van data. Wat een efficiëntere toewijzing betreft, merkt Herbert zich op ten eerste dat het maar de vraag is of het huidige stelsel... Uh, met contracten eigenlijk al niet voldoende marktconforme verdeling garandeert. Want wie zegt dat ondernemingen op dit moment hun plan niet kunnen trekken zonder een, een extra intellectueel recht in het leven te roepen? Uh, ze doen dat bijvoorbeeld ook, of, of er is ook, ook geen probleem, op de markt van bijvoorbeeld de voetbaluitzendingen. Ten tweede is het ook niet helemaal duidelijk hoe de vestiging van een nieuw recht zomaar de bestaande marktonevenwichten zou kunnen oplossen. Wat dan het stimuleren van datacreatie en datasharing betreft, is het aan de ene kant voor discussie vatbaar of de wetgever de creatie van meer data as such überhaupt moet aanmoedigen. Er zal sowieso meer data komen, dat weten we al ongeacht of daaraan bescherming wordt toegekend. Bovendien voegt die data op zichzelf als die inhoudelijk geen bepaalde kwaliteiten heeft, voegt die niets toe aan de maatschappij. Aan de andere kant is het doel van meer data sharing, delen uh, van data tussen ondernemingen bijvoorbeeld, uh, zeer nobel. In het bijzonder voor de kleine en middelgrote Europese ondernemingen die graag aan de slag willen gaan met data, maar zich geconfronteerd zien met grote techreuzen zoals Microsoft, Google, Facebook, die op zich al een enorme marktmacht hebben. Echter, dat doelt en spijt, is het zeer betwistbaar of de erkenning van exclusieve rechten voor makers van data zou leiden tot meer data-sharing. Het tegendeel is namelijk meer waarschijnlijk, namelijk die grote spelers zullen na verloop van tijd niet alleen feitelijke exclusiviteit hebben over die data, maar ook nog eens juridische exclusiviteit over hun data erbij krijgen. Kortom, een nieuw exclusief recht op data zal waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen meebrengen. En dat heeft de Europese Commissie ook begrepen, zodat de piste voorlopig althans, van zo'n exclusief recht, voorlopig dus van de baan lijkt te zijn. Of in elk geval in deze verregaande mate. De aandacht van de Europese Commissie en het doctrinedebat is in de laatste jaren dan ook verschoven. En nu wordt er eigenlijk gespeeld met het idee om in de plaats daarvan specifieke toegangsrechten tot data in het leven te roepen. Wat betekent dat? Wel, het idee is dat de niet-rivale, ongrijpbare aard van data zich misschien wel moeilijk verdraagt met het idee van exclusieve controle, controle waarbij men ander gebruik door anderen uh, uitsluit, maar uh, niet met de noodzaak aan toegang en aan controle toekoer die vandaag in verschillende situaties wordt aangevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de wenselijkheid van een recht om data terug te krijgen die u als particulier of als onderneming in de cloud heeft geüpload of aan data die u nodig heeft om als nieuwe of kleinschalige onderneming de markt voor datadiensten en dataproducten te betreden. Wel, het contractrecht en het mededingsrecht zullen u in die situaties vaak niet helpen. In het contractrecht zijn er geen specifieke regels voor clouddiensten, laat staan dwingend recht. En het mededingingsrecht vooronderstelt het bewijs van misbruik van een aangetoonde machtspositie. Ook buiten de bestaande rechtskaders lijkt toegang, ook access genoemd in het Engels, met andere woorden cruciaal. En daarom. Um, suggereerden verschillende actoren, voorop het Max-Planck-instituut te München dat er gerichte normatieve tussenkomsten zouden komen om specifieke vormen van toegangsverschaffing toe te laten in zeer concrete, gespecifieerde situaties waar dat billig lijkt of economisch nodig is, bijvoorbeeld in zeer specifieke sectoren. Dat soort ingrepen zou in ieder geval veel minder ver gaan dan de erkenning van een algemeen nieuw exclusief recht op data. In december 2019 werd de commissie Juncker opgevolgd door de commissie von der Leyen en dat was het uitkijken naar nieuwe beleidsstrategieën die voor de data-economie zouden worden Uitgezet. En die werden inderdaad in februari afgekondigd, opnieuw, jawel, onder een nieuwe busterm noemer, namelijk de Europese datastrategie. De Europese datastrategie dat is een document met het meerjarenplan van de commissie wat betreft data. Dat gaat in op talloze thema's en geeft telkens een indicatie van het verwachte tijdstip van actie. In september lanceerde de commissie al een pakket voorstellen, onder andere in verband met digitaal financieel recht, waaronder een voorstel voor een verordening over cryptovaluta's en cryptotokens dat de MICA zal genoemd worden, Regulation for Markets in Crypto Assets. Dat voorstel bevat transparantie, toezicht en consumentenbeschermingsregels en heeft eigenlijk een financieel financieelrechtelijke insteek over eigendom op cryptos en zekerheden op cryptos zwijgt het voorstel, zodat we daaruit helaas voorlopig nog geen conclusies kunnen trekken. Wat staat er nu in die mededeling over de datastrategie? Dat wel interessant is voor ons. Wel, de commissie beklemtoont dat zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data centraal staan in onze hedendaagse economie. Data moeten dan ook voor iedereen toegankelijk of beschikbaar zijn, van consument over KMO tot grote bedrijven en overheden. Er is dan ook nood aan een gecoördineerde aanpak van een aantal problemen, zo klinkt het. Het alternatief is verdere versnippering op de Europese markt, wat nu al een probleem vormt. Zo valt het te denken aan de mededingingsrechtelijke aanpak van datatoegang die de Duitse mededingingsautoriteiten de laatste tijd zelfstandig hebben ontwikkeld. Tussen ondernemingen worden data niet of amper gedeeld bij gebrek aan economische stimulansen door ongelijke onderhandelingsposities. Denk aan KMO versus Google en Facebook en door onzekerheid over rechtsposities van wie, al die data, van wie die data mag delen enzovoort. Particulieren hebben dan weer niet de controle over hun data die ze zouden moeten hebben, zelfs wanneer ze in het gegevensbeschermingsrecht een grondslag vinden om de touwtjes in handen te nemen. Wel, die en andere bezonjes brengen de commissie ertoe om een groot aantal zogenaamde strategieën naar voren te schuiven en daarbij steeds een indicatie te geven van het verwachte tijdstip van actie. De meest relevante acties voor ons onderwerp zouden grotendeels in de loop van 2021 moeten uitmonden in een voorstel voor nieuwe normgeving dat de commissie voorlopig de Data Act heeft genoemd. Twee aangekondigde strategieën zijn relevant voor ons thema, die over data sharing en die over portabiliteit. Om data sharing, dus het delen van data, te stimuleren, bekijkt de commissie op dit eigenste moment of er een behoefte is aan wetgeving die de verhoudingen bijstuurt tussen actoren die actief zijn op de economische markt. En De commissie denkt in dat verband aan verschillende mogelijke pistes. Er wordt zo nagedacht over een kader, van gebruiksrechten voor data die gegenereerd zijn met dank aan verschillende partijen. De commissie denkt dan in het bijzonder aan machinedata zoals gegevens in een auto en in andere producten die zijn aangesloten op het Internet of Things. Het ligt echter nu al voor de hand dat het geen sinecule zal zijn om hier te bepalen wie de rechthebbende zal zijn. Daarnaast heeft de commissie een ballonnetje opgelaten dat er in uitzonderlijke omstandigheden een verplichting zou moeten zijn om bepaalde data te delen. Dat hoeft niet per se gratis te zijn, maar wel onder zogenaamde friend-condities tegen faire, redelijke en niet discriminerende voorwaarden met andere woorden. De commissie benadrukt evenwel dat data sharing in principe vrijwillig moet blijven en dat een recht om data te verkrijgen van een andere onderneming er enkel zou komen in specifieke sectoren, namelijk in gevallen van marktfalen die het mededingingsrecht niet kan remediëren. De commissie zou verder ook bekijken of het nodig is om het databankenrecht en het kader rond de bedrijfsgeheimen te herzien om het delen van data te stimuleren. In één specifieke sector heeft de commissie tot slot aan om al op kortere termijn op te treden. Begin 2021 is het namelijk de bedoeling om de zogenaamde typegoedkeuringswetgeving voor motorrijtuigen op zo'n manier aan te passen dat derden in principe vrije toegang hebben tot niet persoonlijke data die voertuigen genereren, zodat die derden zelfstandig afgeleide diensten kunnen aanbieden. Ook het aandeel van de eigenaar van het voertuig in die rechten zou worden bepaald. Nog veel interessanter, daarnaast zijn de strategieoverwegingen van de commissie in verband met portabiliteit in het Nederlands soms ook meeneembaarheid of overdraagbaarheid genoemd. De commissie vindt namelijk dat personen en met name natuurlijke personen meer macht zouden moeten kunnen uitoefenen over hun data. Ze wijst daarom op het bestaan van artikel 20 van de GDPR en geeft aan dat het portabiliteitsrecht in dat artikel zou kunnen worden versterkt, zodat personen meer zeggenschap zouden hebben over wie data mag gebruiken die door persoonlijke apparaten zijn gecreëerd. Ja, waarover gaat dit nu? Wel, het gaat hier over gegevensbescherming, over de algemene verordening gegevensbescherming uit 2016, of zoals we veel al afgekort, de GDPR. Je hoort sommigen onder u denken, niet weer al de GDPR, maar toch één specifieke bepaling uit de GDPR geeft stof tot nadenken en zou wel eens dichter bij het goederenrecht kunnen liggen dan op het eerste gezicht lijkt. Het gaat namelijk over artikel 20. Artikel 20, dat is eigenlijk het nek plus ultra van de GDPR. Dat artikel geeft aan natuurlijke personen onder wel bepaalde omstandigheden het recht om gratis van een dataverwerker alle gegevens, alle data te verkrijgen die ze aan die dataverwerker hebben verstrekt en die toelaten om hen te identificeren. Hun eigen persoonlijke data, met andere woorden. Dat recht is opgevat om lock-in te vermijden. Lock-in, het fenomeen waarbij een consument verplicht is om bij één bepaalde dienstaanbieder te blijven, omdat hij zijn gegevens niet kan meenemen naar een andere dienstaanbieder. Die regeling is uitgedacht met vooral sociale netwerken in het achterhoofd, maar is meer algemeen van toepassing. Het recht is dan ook zo opgevat dat het de bedoeling is om die data vervolgens aan een andere aanbieder van een gelijkaardige dienst te kunnen overmaken. Volgens het Europees Comité voor de Gegevensbescherming kan een natuurlijke persoon het recht onder meer uitoefenen over de volgende data: een oproepgeschiedenis met gemaakte telefoontjes, afspeellijsten van een muziekstreamingdienst zoals Spotify en titels van online bestelde boeken of e-boeken. Maar dit recht laat ook bijvoorbeeld toe om een bestand met alle verzonden en ontvangen e-mails en al uw contactpersonen bij een webmaildienst te ontvangen, die zou je dan bijvoorbeeld kunnen overmaken aan een andere webmaildienst om daar verder te werken. Bijvoorbeeld, u vraagt uw mails op uit Gmail en u brengt die over naar Outlook. De verordening preciseert bovendien dat, die dat de betrokkenen die data moet krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Hij of zij moet met andere woorden ook iets kunnen aanvangen met die data. Nu, over dit recht zijn nog veel onduidelijkheden. Ja, zo is het maar de vraag wat een gangbare vorm is en hoever het recht precies reikt. Alinea 4 specifieert namelijk enerzijds dat het recht pas speelt als de data werden verstrekt met toestemming of op grond van een contract. En anderzijds dat het recht geen afbreuk mag doen aan de rechten en vrijheden van anders. Betekent dat dan dat die data niet mogen worden verzonden... Als er ook andere natuurlijke personen zijn betrokken of zijn in vermeld, en wat doen we dan met auteursrechtelijk beschermde data? Meer algemeen is dit recht op portabiliteit of meeneembaarheid vrij beperkt qua toepassingsgebied. Door zijn plaats in de GDPR is het inhoudelijk beperkt tot persoonsgegevens en bedoeld om de overschakeling naar een andere dienstaanbieder te vereenvoudigen. Maar het idee van een portabiliteitsrecht komt tegenwoordig ook nog op andere plaatsen voor. Zie bijvoorbeeld artikel 16 van de richtlijn van 2019, die de garantieregels uit de consumentenkoop uitbreidt tot en aanpast aan de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Een richtlijn die ook deel uitmaakt trouwens van de digitale agenda van de EU en die in deze reeks van de Cyclus Delva werd besproken door Reinhard Steenopt en Jarig Werbroek. Alinea 4 van dat artikel 16 voorziet consumenten namelijk in een recht om kosteloos toegang te krijgen tot alle digitale inhoud die de consument had verstrekt of gecreëerd bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst. En in zeer gelijkaardige termen als in artikel 20 van de GDPR leest het dat de handelaar die digitale inhoud binnen een redelijke termijn en in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat dient te verstrekken. De consument krijgt hier met andere woorden een soort digitaal revendicatierecht. Maar ook de omvang van deze bepaling is vrij beperkt. Het is ten eerste voorbehouden aan consumenten die contracteren met een professionele wederpartij. Een consument kan het recht bovendien slechts uitoefenen in gevallen van ontbinding van zijn overeenkomst over digitale inhoud of een digitale dienst en voor zover die ontbinding het gevolg is van een ernstig gebrek aan de inhoud of de dienst ernstig gebrek dat niet op een andere manier kan worden verholpen. De consument heeft het recht ook wanneer hij een voortdurende overeenkomst tot levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een bepaalde periode ontbindt, omdat zijn wederpartij fundamentele wijzigingen aanbrengt aan de inhoud of dienst en de consument daardoor negatieve gevolgen ondervindt. In alle andere gevallen speelt dit recht niet, aangezien het zeer specifiek is ingegeven door de bedoeling om de positie van de consument te versterken en hem aan te moedigen om zijn rechten op een conform product uit te oefenen. Het portabiliteitsrecht uit de richtlijn digitale inhoud en digitale diensten is met andere woorden een accessorium van een ultimum remedium. Een heel stuk algemener en daardoor ook interessanter valt er echter te wijzen op artikel 224-42 dat in de Franse Code de la Consommation was ingevoerd door de loi pour une république numérique uit 2016. Ja, ook de Franse wetgever houdt zich niet in om blitzende terminologie te gebruiken. Consumenten hadden op grond van die vrij lange bepaling een erg ruim omschreven recht om bij elektronische communicatiediensten alle verzonden bestanden, digitale inhoud en meer algemeen alle verstrekte data terug te vorderen. Vreemd genoeg en wellicht onterecht werd dat recht 28 dagen na zijn inwerkingtreding al terug afgeschaft omdat de Franse wetgever overtuigd was dat het op gespannen voet zou staan met het portabiliteitsrecht op persoonlijke data uit dus artikel 20 van de GDPR. Tot slot, en even interessant, maar met een andere insteek, is een bepaling die al in 2013 werd toegevoegd aan het Luxemburgse insolventierecht. De wet bepaalt daar namelijk in brede bewoordingen dat onlichamelijke roerende goederen in bezit of detentie van de gefailleerde in beginsel kunnen worden teruggevorderd door hun eigenaar of door wie ze hem heeft toevertrouwd. Wel kennelijk wordt die bepaling ook gebruikt om bij gefailleerde ondernemingen als het ware data terug te halen die worden bewaard op fysieke dragers die zich bevinden in de boedel van het faillissement. De portabiliteitsrechten uit deze vier voorbeelden zijn allemaal erg beperkt qua toepassingsgebied en dat is logisch, want zij streven allemaal bepaalde doelstellingen na in specifieke contexten. Nu, hoe houdt dit nu verband met die nieuwe datastrategie van de EU? Wel, in de mededeling van februari heeft de Europese Commissie aan dat artikel 20 van de GDPR een groot, maar onbenut potentieel heeft. Dus, het zou wel eens kunnen dat de Commissie in zijn voorstel voor een data act in 2021 aan de slag gaat met het portabiliteitsrecht, en misschien wel uitkomt bij een algemeen recht dat consumenten en misschien ook ondernemingen toelaat om op cloud service geüploadde data terug te krijgen te reivindiceren van hun cloud service provider. Het is met andere woorden. Niet ondenkbaar dat de datastrategie van de Commissie van der Leyen op termijn enerzijds zal leiden tot rechten om toegang te krijgen tot bepaalde data, ten einde het delen van data, data sharing, aan te moedigen en anderzijds tot dit soort portabiliteitsrechten. En dat laat me toe om terug te komen naar het begin van deze presentatie. Wanneer we ons afvragen of het mogelijk is om eigendom te vestigen of data, ja, dan willen we in wezen eigenlijk weten op welke manier gelijkaardige juridische attributen als die van eigendom kunnen worden toegedicht aan data. We willen controle over wat wij beschouwen als onze data. En die controle brengt vervolgens mee dat het mogelijk is om die data te volgen, het volgerecht en te revendiceren. Maar ook onder meer om die data te beschouwen als onderdelen van ons vermogen, en dus die data in beslag te nemen, het voorwerp te laten uitmaken van zekerheidsrechten, aan te spreken in geval van samenloop, enzovoort. Ik heb daarover eerder in mijn presentatie gezegd, dat die controle wat betreft data niet aanwezig in een fysieke drager, die fysiek en juridisch toebehoort aan een bepaalde persoon, maar wel aan een derde, waarvan het type bijvoorbeeld dus cloud providers zijn, wel dat de controle over die data enkel mogelijk is door een omweg Via de bestaande contractuele rechten en wettelijke rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten, die men op die data eventueel zou kunnen houden. Wel, laten we dat nu naast de Europese ontwikkelingen leggen. Het is dus zeker nog niet zeker, maar misschien komt er binnenkort een nieuwe soort van wettelijke rechten die personen, op basis van de criteria die de wetgever uitwerkt, Toelaten om data of toegang tot data te claimen, te vorderen en in sommige gevallen terug te vorderen, te revendiceren. Wel, als het toegelaten is op zijn beurt met die nieuwe wettelijke rechten, net zoals het geval is bij intellectuele eigendomsrechten en zoals ook zeker het geval is bij contractuele rechten, om daarmee rechtshandelingen te stellen, zoals overdrachten, inbeslagnames, de vestiging van zekerheidsrechten enzovoort, dan komt men volgens mij uiteindelijk uit bij een situatie die toch wel erg goed lijkt op het scenario dat men precies hoopt te bereiken met eigendomsrechten op data. Wel een belangrijke nuance. Anders dan bij eigendom zullen die rechten waarschijnlijk meestal niet met exclusiviteit gepaard gaan. Maar waarschijnlijk is dat iets dat gewoon onoverkomelijk is voor digitale data omwille van hun aard. Anders gezegd. Wat is nog het verschil tussen stellen dat je als cloudgebruiker het recht hebt om alles wat je uploadt naar de cloud integraal terug te krijgen op verzoek, en stellen dat men eigenaar is van die data? In een context van data in de syntactische zin als niet-rivale en eenvoudig kopieerbare rechtsobjecten, lijken de praktische verschillen tussen het zakenrechtelijke eigendom op data en het houderschap van, of eigendom in België indien u wil, van reivindicatierechten op geüploade data, met andere woorden eerder minimaal en terminologisch te zullen zijn. Maar de toekomst zal het uitwijzen. Voor wie meer informatie wil over dit onderwerp, Verwijs ik graag naar een aantal bronnen die u nu op het scherm ziet staan, in het bijzonder naar de mededeling van de Europese Commissie over de datastrategie, naar professor Swinnen in België en naar de vele bijdragen van professor Chongqin in Nederland, maar ook naar het tweede volume van mijn proefschrift, Digitale verspreiding. Daarin ga ik in detail in op deze thematiek in het eerste hoofdstuk. De andere twee hoofdstukken gaan daarentegen in op hoe de digitale verspreidingsvormen worden behandeld in het auteurs- en verbindenisrecht. Ja, we zijn even. Dan rest er mij enkel om u nog een goede gezondheid te wensen.